Ik ben Jo, welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Uh, ik had beloofd dat ik nog een filmpje zou maken met de oplossingen van de zinnen van de vorige video. Um, dat ga ik dus nu doen. En ik film dit met mijn telefoon, dus uh, ik heb ook nog een beetje last van jetlag. Dus het zou inderdaad niet een geweldig filmpje worden. Maar ik ga toch mijn best doen. Um, even kijken, de zinnen. Ja. Neem aan dat het toch best wel een beetje lastig is. Dat ze, ze waren een beetje hoog gegrepen, een beetje moeilijk. Lastige zinnen, een um, beetje hoog niveau. En je moest ook wel heel veel uh, Nederlands al weten voordat je echt deze zinnen kon doen. Um, maar niks is leuker dan een uitdaging, toch? Even kijken, de eerste zin. Mededeling. Vanaf januari gaan we op woensdag vergaderen. De reactie is dan, maar woensdag is mijn vrijdag. Vrijdag is een zelfstandig naamwoord. Vrijdag is namelijk een dag in de week. Je hebt maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En dat is niet de bedoeling wat je hier uh, wil zeggen. Want het antwoord is eigenlijk, maar woensdag is mijn vrije dag. Vrije dag wil zeggen uh, dat dag is als zelfstandig naam wordt. En wat is het dan voor dag? Het is je vrije dag. De dag dat je dus niet hoeft te werken of iets anders hoeft te doen. Je bent vrij. Dat is je vrije dag. Dus het moet niet zijn, maar woensdag is mijn vrijdag. Nee, het moet zijn, maar woensdag is mijn vrije dag. De tweede zin. Het aantal mensen dat met het vliegtuig met vakantie gaat, is de laatste jaren opgestegen. Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer jij in één zin het woordje vliegtuig en het woordje opgestegen ziet staan, dat je denkt dat is goed. Uh, het vervelende is alleen, het, uh, de, het goede antwoord is, het aantal mensen dat met het vliegtuig met vakantie gaat, is de laatste jaren gestegen. Gestegen zegt iets over het aantal mensen. Dat betekent namelijk dat er uh, ja, door de jaren heen meer mensen met het vliegtuig op vakantie gaan. Dus in plaats van met de boot, met de auto, met de bus, met de trein, gaan er steeds meer mensen vliegen. Het aantal mensen dat op vakantie gaat met het vliegtuig is gestegen. Dus uh, was het vorig jaar... 5.000, dan is het dit jaar 10.000, ik noem maar wat. Dus het, het aantal mensen is dus gestegen. Dus het moet niet zijn opgestegen, want dat doet inderdaad een vliegtuig. Een vliegtuig stijgt op en een vliegtuig is opgestegen. Maar het aantal mensen dat met het vliegtuig met vakantie gaat, is de laatste jaren dus gestegen. De derde zin. Maar meneer Jansen, we waren nog niet van u in verwachting. Wanneer je in verwachting bent, verwacht je een kind. Heb je een kindje in je buik, een babytje. Dan ben je in verwachting. Uh, ook wel zwanger. Uh, ik neem aan dat meneer Jansen een afspraak had en dat hij vroeg op zijn afspraak is gekomen. Dat hij eerder is gekomen dan gepland, dan dat, ze, dan, dat er dus afgesproken is. Dus dan is het de juiste zin... Maar meneer Jansen, we verwachten u nog niet. U bent te vroeg, om maar zo te zeggen. Um, de vierde zin. Ondanks het voorspel van de weerman was het vandaag toch lekker weer. Uh, het verkeerde... Zo, sorry, jetlag. Het verkeerde woordje in deze zin is het voorspel. Het is namelijk ondanks de voorspelling van de weerman was het vandaag toch lekker weer. Uh, de weerman heeft voorspeld dat het ging regenen, waaien, onweren, stormen. En, nou ja, ondanks dat de weerman dat gezegd heeft, is het dus toch nog lekker weer geworden. Dus uh, het zonnetje scheen en het was lekker warm. En er waaide helemaal geen wind en het was droog. Voorspel is iets anders. Uh, ja, uh, wanneer je dus... Uh, voorspel is een beetje seksueel gezien, zeg maar. Wanneer je dus uh, twee mensen het gaan doen. De daad, om het maar zo te noemen. Dan uh, heb je als het goed is een voorspel. Kan, ik weet het niet. Ik weet niet hoe jullie het doen. Maakt mij ook niet uit, wil ik ook niet weten. Geintje. Nee hoor. Uh, ik kan me voorstellen dat jullie deze video, of de vorige video, bedoel ik dus, best wel moeilijk vonden. En... Uh, er komen ook nog makkelijke video's hoor. Ik wil gewoon alle niveaus een beetje bereiken. En uh, een uitdaging is altijd goed. Dus wees nooit bang om fouten te maken. Ik bedoel, ik maak met Spaans ook nog heel veel fouten. Maakt allemaal niet uit, van je fouten leer je. Dus uh, gewoon heel veel Nederlands luisteren, Nederlands lezen. Zet de ondertiteling aan, welke ondertiteling je ook wil. Als je het maar beter begrijpt daardoor en uh, nou, gewoon blijven proberen, blijven doen, dan word je Nederlands vanzelf beter. Heel veel Nederlands luisteren, Nederlands lezen, en Nederlands horen dus, en wat ik net al zei, luisteren. Dus, vond je dit nou een leuk filmpje? Doe dan even duimpje omhoog en vergeet je vooral niet te abonneren. Tot de volgende keer!